Ik ben Joep, uh, wij zijn hier op de tennisvereniging Iduna in Utrecht. En wij maken hier gebruik van het uh, verkoop dus Wij maken gebruik van de bommodule. We maken eigenlijk uh, op de dag uh, als mensen een, uh, een aantal biertjes willen doen. Zo. En we maken gebruik van de rekening. Alles kan je goed indelen in uh, categorieën, zoals vrije bier, warme dranken, frisdranken, witte garnituren. En alles staat heel makkelijk onder een bepaalde Voor Nee, op dit moment is alles gewoon een winst. Ik zou het zeker aanbevelen. Het is een makkelijk systeem voor iedereen makkelijk te gebruiken.